Susanne probeerde op verschillende manieren in contact te komen met Tobias de alien, zijn vader. Maar wat ze ook deed, hoe kun je een alien bereiken? Ze moesten een andere oplossing vinden zodat Ruben niet zou opvallen tussen de mensen of zijn nanny. Ze besloten om een plan te maken, een plan om een raket te kopen, zelf te bouwen en daarna naar zijn planeet te reizen. Susanne begon zich steeds meer zorgen te maken over de groei van de baby. Hoe groter hij werd, hoe moeilijker het geheim begon te worden. Hoe moesten ze dit geheim gaan houden?